Ja, het is tijd voor de prijsuitreiking. Ik heb speciaal een lampje voor je aangezet en ik heb speciaal ook slingers voor je opgehangen. Wat is het niet voor iedereen een uh, ja, grote overwinning? Wat we de afgelopen week hebben gedaan. Hè? Je hebt uh, gekeken naar wie is mijn ideale klant? Wat ga ik precies aanbieden in mijn online training, zodat ik hem zo goed mogelijk kan helpen? Iedereen heeft zijn prijzen opgehoogd en uh, ja, uiteindelijk zijn er ook een heleboel mensen doorgegaan naar de Online succesacademie. Super fijn, waarbij we binnenkort aan de slag gaan. En er is natuurlijk ook één winnaar en uh, daar ga ik zo uh, mee beginnen. Want ik heb inderdaad iemand uitgekozen uit uh, alle inzendingen die ik heb uh, gehad en ik wil iedereen, uh, ja aanmoedigen ook dat als je zoiets begint hou het vol want ik zag dat op dag 4 dat ik ongeveer nog maar 15% binnenkreeg van de mensen die op dag 1 mee hadden gedaan dus wat gebeurt er uh, weet je als je ergens aan begint maak het ook af want de kans was natuurlijk groot dat je zou winnen maar wie is de winnaar nu echt geworden dat ga ik je verklappen en blijf ook even tot het einde hangen, want ik heb nog iets heel tofs bedacht. Uh, voor alle mensen die uh, ja, dachten van, uh, ja, het is nu nog niet voor mij om dat. Ik heb nog een zus of zo te doen. Ik heb nog geen e-maillijst. Ik heb nog geen social media bereik. Ik ben nog niet zichtbaar. Ik heb nog geen goed aanbod. Daar heb ik iets heel erg gaafs voor bedacht. Uh, en daar vertel ik je zoiets uh, over. En dat, uh, dat doe ik dus zo meteen, maar ik wil eerst beginnen met de winnares. En de winnares is... Merka Hottenga. Dus Merka, ik wil je van harte feliciteren. Jij hebt de Online SuccesAcademie Plus gewonnen. Ik zal je ook een mail sturen met uh, ja, het voorstel om lekker uh, aan te sluiten op uh, 15 januari om 1 uur, waarin we een uurtje uh, aan de slag met de kick-off waar ik je uitleg hoe we gaan samenwerken. En uh, ja, ik, uh, ik wens je superveel succes en plezier. Nou, en is het nu dus zo dat jij uh, luistert en denkt: Potverdorie, ik heb dus niet gewonnen en ik had zo mijn best gedaan. En ik baalde er zo van: Je kunt me nog een berichtje sturen. Er is nog plek voor 15 januari. Uh, dus als je niet aan uh, ja, hoop marketing uh, doet, maar echt actie wil ondernemen, de handen uit de mouwen uh, wil zetten, stuur me dan een berichtje. En dan uh, gaan we kijken hoe we jou er nog tussen zetten uh, om alsnog mee te doen. En. Voor alle mensen die dus dachten van, joh, nou ik heb geen grote e-maillijst. Ik heb helemaal geen e-maillijst. Ik heb nog helemaal geen social media bereik. Nou, daar heb ik dus iets op bedacht. Want een van de bonussen van de online training bij de Online Succes Academie is het programma hoe je online de allerleukste klanten maakt. Zonder te leuren met je diensten. En waarbij je niet alleen ontdekt wat er nodig is, maar ook nog eens een keertje heel snel leert implementeren zodat jij die ideale klant als een mallen op je gaat aantrekken. En dit is een programma wat ik een aantal jaar heb gedraaid en je krijgt het. Nou, je kon dit dus krijgen als bonus. En nu is het de tijd om ook te kijken van, nou, is dit inderdaad exact wat je nodig hebt om die zichtbaarheid te pakken, om die e-maillijst, om daar nu eindelijk aan te beginnen, een weggever te maken die aan, hè, die past als een handschoen bij jouw ideale klant. Om gesprekken te gaan voeren met jouw uh, ideale klant. En ja, zonder te hoeven leuren om je diensten. Maar gewoon ja, zomaar aan te gaan haken op de allerleukste klant. Nou, dat is wat je leert in het programma. Hoe je nu de online klanten uh, leert maken in het online. De allerleukste klanten krijgen het programma. Dus we hebben het over e-mail marketing. We gaan het hebben over social media. En dat kan zijn op. Vlak van Instagram leer ik je van alles. Ik zal je zo even laten zien wat er allemaal in zit. Zodat je een goed idee krijgt van, god, wat, wat koop ik dan? Want het is een, ik heb een, echt een belachelijke prijs heb ik, hiervoor uh, gerekend. Omdat ik gewoon wil dat je verder gaat en door gaat bouwen daar waar je bent gebleven. Want uh, ja excuses houden ons klein. En ja als het dan nu nog niet voor je is, laat dit dan jouw start zijn om echt door te breken in 2023. Dus hè, wat leer je hier nu precies in? Ik zal even gaan scrollen. Want er staat natuurlijk hartstikke veel tekst op zo'n uh, pagina. Dus als je alleen die pagina al zou lezen, zou je denken. Nou, ik ben gek als ik het niet doe. Maar goed, ik zal je hier in elk geval even laten zien uh, wat erin zit. Moet ik even een beeldscherm. Uh, even een ander beeldscherm nemen. Want ik geloof dat de KPN denkt van de uh, Doki. Even kijken hoor. Remove. En. Ja, dan ga ik even een ander schermpje delen. Share screen. Ja, in het programma, ik neem hier gewoon even achter de schermen mee, gaan we sowieso kijken wie die ideale klant is. Hè, wat de waarden zijn en hoe jij het allerbeste kan communiceren op die waarden. En waar die zich online bevindt, zodat jij ook zeg maar, alleen maar gaat doen dat wat belangrijk is, hoe jij die ideale klant op je aan gaat trekken. Je gaat je aanbod reviewen en een sales page maken. Dus daar zie je ook de lessen over instaan. Er staat overal staan werkbladen en, en uh, um, ja, opdrachten bij, zodat je echt gaat implementeren en uitvoeren. Nou, de module 3 gaat over social media. Dus alles over planning tools, call to actions, hoe je die om, omschrijft, beschrijft. We maken allerlei interessante bruggetjes naar jou. Ik zal alvast even iets. Zo laten zien, en dan ga ik snel weer terug, want ik wil niet te veel laten zien hiervan. Alles over uh, culture action, bruggetjes, hoe je die maakt naar je aanbod. Uh, Content-inspiratie. Er zitten allerlei bladen in die je kan gebruiken ter inspiratie, hoe jij altijd een uh, verhaal te vertellen hebt online. Over verhaallijnen, Instagram-posts, hoe je die goed kan schrijven en uh, in kan plannen. Over hashtags, over stories, over reels. Over hoe je nieuwe volgers krijgt, over hoe je Facebook inzet als je dat eerder doet. Over Facebook lives, over Facebook communities en groepen. LinkedIn, ja, LinkedIn events hoe je dat in kan zetten. Dat natuurlijk het belangrijkste, want we beginnen hè, op social media om reuring te creëren, maar daarna heb je ze op je lijst nodig. Want pas al als ze op je lijst staan, kan je op ieder moment besluiten dat je mensen gaat mailen. Nou, een goede weggever is daar heel belangrijk voor. Dus het fundament ga ik je leren van, hè, waar moet het allemaal aan voldoen? Wat voor content ga ik bieden waardoor mijn lied echt verliefd wordt op jou? Hè? En daardoor ook met jou wil gaan samenwerken. Hoe je tot een goede opmaak en titel komt van je, uh, van je weggever en het promotieplan. Nou en dan gaan we natuurlijk door. Dus hè, we gaan naar e-mailmarketing e beginnen. Dus alles over de AVG. Dus wat mag wel, wat mag niet. De wettelijke regels. De weggever nog eventjes. Dan de kracht van funnels. Hoe we de funnel bouwen. Dus met een online e marketing programma. En ga je je eerste aanmaken. Je gaat een pagina aanmaken. De leadpagina. Alle pagina's die hiervoor nodig zijn. Die leer ik je inhoudelijk te schrijven. Het kwalificeren van je funnel. Dus we willen natuurlijk dat de allerleukste mensen overblijven. Dat ze echt contact met jou op gaan nemen. Dus ook wat schrijf ik in mijn mails zodat ze inderdaad denken, ja, bij jou moet ik zijn. En het verkopen van een klein product. Dus er zit een, een template in van, ik geloof al, 18 kantjes, als ik het niet vergis. Met hoe schrijf ik nou een eerste funnel als ik gelijk een productje wil verkopen? Nou, dat is niet voor een 24-uursactie, maar voor een iets hoger product. Dat leer je in de e mailserie nou, verder alles over staat strategiegesprekken, je salescripts, scripts, kalender toevoegen aan je website, wat vragen ik mensen voorafgaand... Hoe doe ik het verkoopgesprek? Hoe hanteer ik bezwaren? En tot slot heb ik hier de bonus masterclass, Cashflow masterclass. En als ik nu naar beneden ga, want dit aanbod, ja, dat staat dus op de website. Wil ik wil het natuurlijk een beetje spannend maken. En normaliter is het uh, dus uh, 2000 euro... En uh, ik zal even mijn nieuwe beeldscherm weer even delen, zodat ik die andere weer even met je deel. Dan kan je zien wat ik voor tofs heb bedacht voor je. Omdat je hebt meegedaan aan deze challenge en door wil pakken naar jouw volgende stappen wil gaan uh, ondernemen. Op vlak van het online business, bouwen, hè? echt het fundament krijg je um, daar ook nog een keertje vier gave bonus workshops bij. Je krijgt de bonus workshop, maak je online marketingplan voor 2023. Dat is samen met mij in een online Zoom workshop in januari. Ter waarde van 111 euro. Daarin gaan we je hele plan maken voor 2023. Dus jij zit gebeiteld. De tweede bonus is de online workshop via Zoom, boost your, Bo boost your money business mindset ga ik je mee helpen. Ik ga die workshop ook aan jou geven. Ten waarde van 111 euro. De derde bonus workshop is de online workshop. Jouw personality strategie die key is voor een succesvolle en blije business. Want ja, het moet natuurlijk wel gaan volgens hoe jij werkt, hoe jij onderneemt. En daar krijg je dus een bonus workshop van en mee. En dan als laatste de bizar converterende salespagina workshop. Die wij ook gaan geven. Die krijg je daar allemaal bij. En de totale waarde is dus 2444 euro. En ik heb een speciaal aanbod voor je vandaag. En dat speciale aanbod is dat je als je vandaag meedoet. Je schrijft je in tot, morgen, tot voor morgen vier uur. Krijg je de vier bonus workshops. En betaal je slechts één termijn van 297 euro. Of drie termijnen van 115 als je het niet in één keer zou kunnen betalen. En dan wat ik heb bedacht, is dat ik elke dag de prijs ga verhogen met 70 euro. Dus elke dag wordt het duurder. En elke dag gaat er één waardevolle workshop af. En dan heb je de kans tot uiteindelijk vrijdag 10 uur om je hiervoor in te schrijven. En dus nu is het echt het beste moment om daarmee in te stappen, want uh, je betaalt maar één termijn van 297 euro. Of drie termijnen van 115 heb je de beste deal en krijg je die vier workshops er ook nog eens bij. En elke dag ga ik de prijs verhogen en uh, je ja, haal ik er ook weer een workshop vanaf. Dus je bent van harte welkom om daar aan mee te doen. Ik zal hieronder zometeen ook de link plaatsen naar waar je het kan aanschaffen. Um, ik heet je daar van harte welkom in. Het is online, hè, dus het is een online programma. Nou, je hebt gezien hoe fantastisch waardevol het, uh, het is. En uh, ja, met die workshops er nog eens bij, kan je me ook nog eens een keertje wat vragen stellen... als je toch met wat vragen komt te zitten. Um, dus dat is wat ik je wilde aanbieden als je nu nog niet toe was aan die Online succesacademie, Omdat je nog geen e-maillijst hebt of helemaal geen bereik op social media. Of een ander uh, ding waarvan je denkt van nou, dat is onoverkomelijk. En om het niet onoverkomelijk te maken, bied ik je dus dit aan. En dan uh, weet ik zeker dat als je dit gedaan hebt, dat er dat in elk geval geen bezwaar meer voor je is. Overigens vind ik dat het sowieso geen bezwaar hoeft te zijn. Omdat je dit als bonus kreeg bij de Online Succes Academie. Yes. Nou, ik vond het een fantastische week. Voor mij ook een enorme challenge. En wat ik al eerder zei, de challenge, de challenges, was dit echt het recht voor mij. Um, en nou ja, te, um, ik, ik, ik dacht ook weet je, ik, ik roei met de riemen die ik heb. En nou, het is eigenlijk best goed gegaan uiteindelijk. Het liefst doe ik het de volgende keer gewoon weer lekker live. Want je ziet nu al dat mijn energie al heel anders is dan dat die vorige week was. Um, dus ja, ik wilde je dit nog aanbieden. Uh, en ik wens je een fantastische week. En uh, ik hoop je snel te zien en te mogen verwelkomen. Doch nog.